Goedemorgen, welkom in mijn badkamer. Ik heb een paar dagen geleden de Pasco c behandeling gehad en er zit ook een home kit bij. En ik ga jullie laten zien wat je daar allemaal mee gaat doen. We beginnen met de Pasco Cleanser om de huid schoon te maken. Die is meteen heel erg zacht. Er zit aloe vera in. En die ga je eigenlijk over heel je gezicht aanbrengen. En met water eraf voelen. En nu gaan we het Invertief Serum aanbrengen. Daar zit een speciaal bakje bij en daar zitten ook allerlei bolletjes bij met puur vitamine C. En dan gaan we één bolletje pakken. En, en dan gaan we het activatieserum bij doen. En een bolletje vitamine C is 79% vitamine C. En vitamine C werkt heel erg op de huidverjonging. Je gaat de rimpeltjes nog verminderen. En werkt ook op het, op het pigment. Zet een spateltje bij, even mixen. En die mag over het hele gezicht. Het kan zijn dat het hier en daar een klein beetje nog prikt of tintelt. En als laatste gaan we de UV Defense aanbrengen. Het is een hydraterende dagcrème en er zit ook meteen een factor in. Dus dan is de huid helemaal beschermd, ook voor de zon. Verder zit in het setje nog de crème, een hele zachte crème en dat is de nachtcrème. Dit hele setje gebruik je na de behandeling tot het op is. En zorgt ervoor dat je huid uh, nog extra werkt op pigmentvlekjes om te uh, verminderen. En uh, verder dat hij ook heel snel uh, kalmeert. En je kan dan eigenlijk alles doen na de behandeling. Uh, meteen weer aan het werk. Kan zijn dat je hier en daar een schilfertje krijgt. Maar uh, over een paar dagen dan heb ik helemaal een mooie glow over mijn gezicht. Ik wens je een hele fijne dag.